Dit is toch waanzin! We gaan ik ga dit met een heel. Ik was er wel Oh, je mag anderhalve meter opstand houden. Ja, ook oh, oh. even afstand houden. Ik ben er klaar. Ik kan niet in een bloem, oren, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, beetje. Kinderen moeten Maar het is niet mogelijk, de kinderen hebben geen vlam. Ongelooflijk. Het is zo bijzonder. Maar het antwoord is misschien. Het is een goeie, zeg maar. Het is Ik heb nog van mijn gaan Nee, steeds. We gaan blijf We nou, Luister, ik ga het op deze manier doen. Ik vorder u nog één keer. Voldoet u daar niet Anal... aan. Dan gaat u aangehouden worden voor de wet Helaas. Ga maar wandelen met je moeder. Ik nee, maar ik, ik, ik heb al idee ik het wel nodig. Dus dat is dat simpel. Er zit natuurlijk geen sprake van. Ik wil wel idee. Dit is of alles alle regels. Wij staan hier niet in een groep. Nee ja, dat is langs. Wij hoeven hier niet ons te identificeren dat de straat. Nee, nee. Mochten wij nu niet meer op straat lopen zonder dat wij de pasvorm laten zien, dit is toch niet waar? Dit is toch niet waar? Nee. Ik sta gewoon heel verbaasd. Identificeren omdat we hier staan met een pakketje van 500. Uh, en we gaan hier niet met 30 mensen staan. We zijn, er, er zijn er mensen. Dat is staan. toch niet waar? Zijn dus even. Ja, zijn er niet. En hoe lang is het nu? Oké. Okay. Dus Staat niet eens in de wet dat we buiten niet mogen lopen? Ik heb een paar jaar lang al een Nee, dit is waanzin. Jullie roepen ja, je je agressie op. Je mag okay. mag ik mag niet. naar kijken. Dan je, je, je dit is toch waanzin? Oh, Je mag anderhalve meter afstand houden. Ik ja. Ja, ook even afstand houden. Ik ben er klaar ja. ah, ah. Wat is dit? Ik word gewoon op de golf te weten. Ik wil gewoon. Op de dit kan toch niet waar zijn. mensen, dit kun je niet maken. Dat bent je kun je niet maken. Het is dat het heel slecht uitziet binnen net Je kunt geen kinderen arresteren jongens. Ik kan het internet op. Dit gaat niet goed hè. Een beetje afstand. Zo jong jong. ik je niet gewaarschuwd heb van. Ik ga naar een winkel maar. Dag lol. gewoon een vergrond geflikkerd. Als je hem gaat houden, gaat u ook mee. Nee, Nee, je zwijt op de grond. Ja. Nee, je de zijn een achter de rond. Wij raken jullie niet aan. mee. Als jou dat lukt man. Dit is toch waanzin. Het is goed gezegd. het goed gezegd. Jij hebt het goed gezegd. Jij weet het. Dat zijn Schoenste Dat zijn Schoenste Dit is de geluid met de tafel. van de is het is het Oké. Ik Ik hebben jullie kinderen af? Ja. We kijken, 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Kom maar, kom. Ik wil gewoon eer ontpakken en ik word gewoon op de straat genikkerd. Je ja, hebt toch een gekke woorden? Ga je ze meenemen? Maar wij zeggen nu dat u het vast nog moeten houden met deze vervorderingen. Kijkt naar achter? Als u dat niet gaat doen, gaat u ook met ons. Jij neemt het op. Wij willen graf. Ga je ze meenemen? Ja, staat er helemaal op. Luister ik zeg. Nou, ik denk dat je dan uh, even helder moet zijn met waar van die ervan heen gaat. Met haar ja. Ik Claire, we nemen ze jou mee. Ik maak me zorgen. Ja, u moet er af van blijven, dan kunnen wij ons werken. Jouw emotie is nu schaam. Ik ga hier echt een klacht voor indienen. Dit is waanzin. We staan met vijf mensen een fakkeltje te branden. Er staan meer politiemensen om ons heen, dan dat we met ze zijn. Ben je alleen? Moet je je je ben? Ik ben alleen. Met haar donk, met haar kind. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Dit is echt waanzinnig. Ik hoop dat jullie niet zo, zo jullie kinderen opzetten. Op, heb je het nummer? Laat ze me stikken. Op, heb je het voornummer? Ja. Geen spraakje Gaat het op internet zitten? bekend is wie het gedaan heeft ze zelf met mondkapjes op zodat we niet kunnen zien welke politie het is het is niet verplicht buiten mondkapjes erop gaan met bij mij schat. Ja, ik dat is zo vriend, Dat is zo verdrietig. Maar goed, we gaan even kijken. We gaan even kijken. We gaan even kijken. We gaan even kijken. pakken, gaan even kijken. We gaan even is We gaan even kijken. We gaan even kijken. We gaan even kijken. Dat gaan even kijken. even kijken. We gaan even checken. We mag even kijken. We gaan even even Zoals ja, ik het voor je kan. heb gedaan. Dat was geen probleem. hij probeerde te weet niet dat hij doet. Hij is niet beetje een beetje een een ik slaag hem dan ja Nee, ik vind het helemaal zo... ah, goed. Maar kijk, ik vraag je met die kinderen, hij doet gelijk af. Oh, ja ja, nu wel, ja, nee, niet wel, ja, wel, ja. Maar is dat niet eens recht, hè? Nee. Ik helemaal wat je hebt gedaan. Nee. Je mag ook demonstreren toch? Dan mocht hij gewoon staan, hè? ja Je mag je stem. Uh... Ras? Hij schaamt een beetje, hè? Nee. nee. Kan jij het anders, heb jij iets wat goed opneemt? Ja, moet ja, nee, op, ik niet hè? Nee, niet haar te vonden. Zat ook op mijn kamer als op jouw kamer. Ja? ja? Oké. Okay. Hé, ze zijn hey, trots. Hé, nee, ze wachten op een dictatorschap. Ze nee, het maakt zijn hier trots Hij heeft een kindje van zes gezegd dat hij hem ook kunt pakken. Laat me komen. Nee, niet Voor Horen maar, hun zijn van een dictatorschap. Ja, hij van Niet wij. Hey. Ik ben niet met jullie, maar ze is wel over de rood worden. Hij probeert het met dat kleine kindje. Fucking m'n Dat word worden niet zo heel voor Dat word ik ook niet. Ik denk niet dat iedereen te weet wat het van Hanford. Hij staat hier vijf minuten van vandaag. Wauw, ja, Nou, weet je, zinig hè. Kut daar bent die best moeten de op academie. Kijk je hoor. Tjonge, jongen jongen, 5 voor zeven op pak. Ik heb vond ik moet een nemen. Ik hier even op werk. Officieel willen we gewoon naar je baas gaan en spanning in leveren. We kunnen oh, dat niet zeven Hou er geen Dat mag niet. Wacht